Goedendag. Het is een koud weekeinde met veel grijze lucht. Zon heb ik zelf niet gezien. En uit de bewolking viel af en toe ook wat motsneeuw deze ochtend. En dat leverde dit plaatje op witte daken in het noorden van het land. In Friesland, Groningen en Drenthe kreeg ik meldingen van motsneeuw die daar was gevallen. Op de wegen bleef het overigens niet liggen, zover ik dat nu heb kunnen zien. Wel op de auto's die geparkeerd stonden, lag een dun laagje motsneeuw. Ja, de komende week moeten we rekening houden dat er wel wat vaker winters een neerslag kan gaan vallen, want het blijft vrij koud. Sterker nog, later in de week gaat het weer wat kouder worden en ook de nachten worden dan beduidend kouder. Ik begin met het hoogtepatroon op zo'n 5 kilometer hoogte. En daarop kunnen we zien dat er koude lucht vanuit het noorden de komende dagen steeds zuidelijker gaat komen... Echt lage temperaturen van min 50 tot min 60 op dat niveau. En dat betekent dat winterse neerslag heel makkelijk kan gaan ontstaan. Die koude lucht die dringt echt ver door in Europa. Dus ook bijvoorbeeld in Frankrijk, in de Alpenlanden, daar zal het echt koud gaan worden in die bovenlucht. Maar ook aan de grond gaat dan de temperatuur niet al te hoog uitkomen. En omdat er dan ook nog wel storing aanwezig zijn, levert dat van tijd tot tijd neerslag op. Koude lucht dus in de bovenlucht. En hoe is het dan aan de grond? Nou, we beginnen nog eventjes met de weerkaart van zondag. Die oostelijke stroming waar we mee te maken hebben met die wolkendeken. En ja, daar valt dus hier en daar wat lichte motsneeuw uit. Komende avond en nacht komt er vanuit het zuidoosten nog een storingje dichterbij. En dat brengt in Limburg ook enige tijd regen, natte sneeuw. En misschien dat de heuvels... ...wel wit gaan worden. Ik sluit dat zeker niet uit. We zetten de animatie even aan, dan zien we dat hier gebeuren. Maar wat we ook zien gebeuren, is dat we dan vanaf dinsdag te maken krijgen... ...met een noordwestelijke stroming. En met die noordwestelijke stroming worden dan geleidelijk aan buien aangevoerd. De bovenlucht is koud, het zeewater is nog relatief warm. En dan kan er makkelijk onstabiliteit ontstaan en daarmee ook dus de buien. En die zien we ook hier... In eerste instantie is dat vooral regen, maar later zien we toch ook het roze en het wit en dat betekent dat er winterse en buiten tot ontwikkeling gaan komen. Dan zijn we zijn inmiddels aangekomen bij vrijdag en wat we dan zien is dat die noordweststroming eigenlijk weer gaat verdwijnen. Er ligt dan een lage drukgebied boven de Noordzee en dan krijgen we meer te maken met een west-zuidwestelijke stroming, maar dan zou je zeggen dan wordt het warmer. In dit geval is dat niet echt het geval, want die lucht is zo afgekoeld, zowel bovenin als onderin, dat de aangevoerde lucht gewoon koud is en dat we nog steeds lage temperaturen houden en dat niet alleen, er gaan ook storingen voorbij schuiven en die kunnen dus ook weer winterse neerslag brengen. En dat betekent hagel, natte sneeuw en misschien ook nog wel droge sneeuw als het in de nachten gebeurt als de temperatuur onder het vriespunt is gekomen. Dat beeld houden we heel het weekend. We zien hier ook weer zo'n storing voorbij komen en ook op zondag is dat het geval. Dus een wisselvallige week. Zeker later in de week ook met een winterstintje als gevolg van die buien die kunnen gaan vallen. Ik ga even terug naar de neerslag voor komende nacht en morgenochtend. Die kan ik u mooi laten zien. Dan pak ik het Duitse model er eventjes bij. We beginnen op zondagmiddag vijf uur. Dan is er nog niet veel aan de hand. Maar als ik de animatie aanzet zien we vanuit het zuidoosten die neerslag binnenschuiven. En die neerslag die levert vooral in België enige tijd sneeuwval op. Maar ook Limburg en misschien het grensgebied tussen België en Nederland. Dat kan hier en daar voor wat natte sneeuw zorgen. En... Dan is het zo dat in de heuvels die sneeuw misschien wel even blijft liggen en dan zou het zomaar een beetje wit kunnen worden. Ik zet animatie verder aan. We zien elders in het land weinig tot geen neerslag, maar hou er maar rekening mee dat er best wel wat motregen kan vallen. En we zien ook al de buien boven zee. Nu nog een noordoostenwind, dus dat blijft eigenlijk allemaal boven zee. Maar als die stroming gaat draaien in de loop van dinsdag, dan kunnen de buien dus ook bij ons land gaan komen. Ik pak de weerkaart erbij voor morgen. Dat is een bewolkte dag met van tijd tot tijd lichte regen of motregen in het zuidoosten. Dus ook die natte sneeuwkansen. Temperatuur gaat gaandeweg de dag wel iets omhoog. Het wordt 2 tot 6 graden bij nog steeds die matige noordoostenwind... In de avond gaat die wind draaien en wordt die meer noordelijk. Kijken we ook nog wat verder. Dan beginnen we dinsdag waarschijnlijk ook nog wel grijs en bewoord. Maar geleidelijk aan kan de zon doorbreken. En moeten we de rekening houden, toch af en toe een bui gaat vallen. Temperatuur even wat hoger, 5 tot 7 graden. Maar daarna gaat die temperatuur weer naar beneden. Zo'n 4, 5 graden over het algemeen. Ondanks de west-zuidwestelijke wind die er komt te staan. En wat verder opvalt, dat zijn natuurlijk die winterse buien. Die... Buienactiviteit verwacht ik vooral in de kustgebieden, maar zo af en toe komt er ook echt wel een bui het binnenland in. En dat betekent, als ik dan ook nog even de pluim erbij pak, dat we dus met lagere temperaturen te maken gaan krijgen, ook in de nachten, vorst. Ja, als er dan af en toe neerslag valt, dan kan het natuurlijk regionaal ook geglad worden. En verder moet u er ook rekening mee houden dat de autoruiten waarschijnlijk in de tweede weekhelft ook weer gekrapt moeten worden als u ochtends vroeg op pad gaat. Fijne dag. Thank <music> you.